Welkom bij Johnson Johnson Vision in Groningen. Ik ben Paula en ik werk bij Johnson Johnson Vision als operator. Wij maken medische lenzen voor mensen met staar of een oogafwijking die straks dan weer kunnen zien. Ik ben Max, ik werk bij Johnson Johnson Vision in Groningen en dan werk ik als operator. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn uh, nu uh, het beoordelen van de lens. Mijn dagelijkse werkzaamheden is uh, handclean als operator. Dat houdt in dus dat ik de lens schoon moet maken, na moet kijken... zodat hij weer door kan naar de volgende station. De laatste periode zit ik voornamelijk op de final inspection. en Dat houdt in dat je de lens uh, als laatste bekijkt... en uh, moet beoordelen of het uh, correct is voor de patiënt. Mijn naam is Galina. Ik werk drie jaar bij Johnson Johnson Vision... in, quality insurance in Delhi. Mijn taken zijn uh, kwaliteitscontrole en uh, inspectie van documentatie. Alles wat we maken moet van hoge kwaliteit zijn, want het gaat over gezondheid van mensen. En moet voldoen aan de uh, behoeften van patiënten, artsen, verpleegkundigen en alle anderen die onze producten gebruiken. Wat ik zo leuk vind aan mijn functie is dat je verschillende werkzaamheden hebt met fijne collega's. En... Ook dat je gewoon echt precisiewerk aan het doen bent. Met alle allerleukste aan mijn functie vind ik dat ik de verantwoordelijkheid heb naar de patiënt toe. Omdat ik de uh, ja, laatste persoon ben die de lens ziet voordat die wordt verpakt. Ik zou wel mensen aanraden om hier te komen werken, want ik vind het wel belangrijk en ontzettend leuk dat ik betrokken ben. Hier om mensen te kunnen helpen om beter de wereld te zien. Want we maken wel belangrijke producten. De werksfeer bij Johnson Johnson Fishing vind ik echt super. He, met elke collega heb ik wel een klik. Zo'n leuke collega's als hier in het bedrijf heb ik nooit gehad. Het is een geweldige werksfeer. Af en toe uh, tijd voor een lolletje, maar ook uh, precisiewerk. De mooie combinatie van uh, afwisseling, uitdaging en plezier. En de allerbelangrijkste is dat je ook weet voor wat je doet. Om iemand eigenlijk heel erg blij te maken die straks kan zien. Als je hier binnenkomt, dan gaan ze kijken wie je bent en hoe je bent. En dan word je op een werkplek, wij noemen dat station, word je neergezet. En daar word je min of meer opgeleid door iemand die al enige tijd hier werkt meestal. Die ervaring heeft met het product. En de bedoeling is dat je uiteindelijk dan gekwalificeerd kan worden. Zodat je zelfstandig kan werken op het station. Je kunt hier veel dingen leren en je hebt gewoon echt groeimogelijkheden. Je hebt geen specifieke opleiding nodig om hier te komen werken. En hier binnen van het bedrijf. Je hebt altijd kansen en mogelijkheden om door te groeien. Mijn volgende stap in het bedrijf is via Johnson Johnson het visje zelf te werken. Want ik werk nu nog via Randstad en ik heb laatst een assessment mogen afleggen. En aan de hand daarvan krijg ik dus misschien een vast contract aangeboden. Werken via Randstad vind ik wel fijn. Als je vragen hebt krijg je ook gelijk antwoord en je loon staat altijd wel op tijd. Contact met Randstad is altijd goed. Je hoeft maar te bellen of een appje en je hebt gelijk contact met iemand. Ze lost vrijwel altijd direct op. En je zou zelfs eventueel naar ze toe kunnen, want Randstad het zit hier ongeveer twee gebouwen verderop. Wat doe jij morgen? Word jij mijn nieuwe collega.